Goedenavond en uh, welkom bij de vierde en voorlopig laatste uh, aflevering, zal ik maar zeggen, van uh, de FabLab Erpenmere Live-sessies. Vandaag gaan we het hebben over uh, lithofanen. Uh, ga ik jullie leren hoe dat je zelf van een foto die kan omzetten naar een 3D-model, dat je kan 3D-printen en dat je achteraf uh, ja, als een lithofaan kan gebruiken. En om te beginnen, eerst en vooral, uh, ga ik u een beetje uitleggen wat het dan juist zijn, litofanen, uh, want dat is ja, een moeilijk woord voor iets wat eigenlijk uh, ja, uh, veel duidelijker uit te leggen valt aan de hand van een aantal uh, voorbeelden. Dus dat ga ik uh, eerst en vooral doen. Voilà. Dus uh, litofanen, um, dat is een term die al uh, even bestaat, eh, of iets dat al uh, een redelijk uh, lange ges geschiedenis heeft, uh, liever gezegd. Uh, vroeger werden die dingen gemaakt uit bijvoorbeeld porselein en werden die uh, geëtst bijvoorbeeld of um, uh, gegraveerd, uh, allemaal met de hand. En je ziet hier een voorbeeld van zo een, uh, een uh, porseleinen plaat links, um, en dat is hoe dat er normaal gezien uitziet de linkerkant uh, wanneer dat je langs de voorkant gaat uh, belichten. Uh, en je ziet, je herkent er wel um, de afbeelding die je rechts ziet uh, in terug. Um, maar al het detail dat je op de afbeelding rechts ziet, dat krijg je pas te zien wanneer dat je je object langs achter gaat belichten. En dus wanneer dat je daar een lamp achter plaatst en dan naar je uh, object gaat kijken, dan krijg je daar die zeer gedetailleerde uh, weergave van. En dat kan je op een relatief eenvoudige manier doen, uh, ook met een 3D printer. Uh, daar bestaat een online tool voor die je gewoon in de browser kan gebruiken. Uh, dus de link staat er hierbij, dus het is 3D dus je kan daar ook eens naartoe surfen. En ik zal jullie deze uh, een keer voortonen, hoe dat, dat juist in zijn uh, werk gaat. Uh, dus je hebt hier direct een soort uh, 3D-omgeving waar dat je je resultaat te zien krijgt. En de bedoeling is dat je een uh, afbeelding erin laat en dat je al je instellingen um, goed doet. Je moet met een aantal dingen rekening houden natuurlijk. Um, dus ik ga eerst de instellingen overlopen. En dan uh, het model uh, ja, toelichten waar dat je rekening mee moet houden om tot een goed resultaat te komen. Uh, waarom? Ik kan er ook direct een foto in gooien. Um, maar de, die software draait volledig in de, in de, uh, in de browser zelf. Uh, dus het is redelijk zwaar om constant uh, de software te laten, die, uh, dat die 3D-model liever te laten herberekenen. Daarom ga ik eerst de instellingen toelichten zonder model of zonder foto erin en dan uh, voorbeelden van de 3D-modellen tonen. Dus als je hier kijkt bij settings heb je een aantal dingen staan. Ik ga beginnen gewoon met de model settings uh, en hier hebben we een aantal uh, sliders en waarden die we kunnen veranderen um, om te, uh, aan, te, aan te tonen hoe groot dat we willen dat ons uh, eindontwerp uh, wordt. Dus eerst en vooral um, de maximumgrootte die we gaan ingeven. Als we daar een foto in gooien, dan heeft die. Een foto is een rechthoek. Um, in dit geval toch altijd. Um, dus je hebt een maximale uh, afstand. Dus dat gaat als het een verticale, dus een portretfoto is, gaat je maximum hoogte slaan op de hoogte. Uh, Al je maximum grootte gaat slaan op de hoogte liever. Als je foto horizontaal staat, gaat je maximale hoogte slaan op de uh, breedte van je foto. Uh, je kan die grootte hier instellen op millimeter. Hè. Dus maximaal uh, standaard staat het hier op 100 millimeter. Dus dat wil zeggen dat onze lithofaan maximaal 10 centimeter breed gaat zijn als we een rechte foto hebben. Dan kunnen we de dikte instellen. Um, en dat is ook heel belangrijk, want wat gaan we eigenlijk doen? We gaan een 3D-vorm uh, creëren waarbij de uh, zwart-wit uh, van onze foto worden omgezet naar een soort relief, een hoogtemap. Hè. Uh, dus je zag hier ook dat voorbeeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Je ziet hier die, uh, um, die een hoed. Uh, je ziet hier een klein randje schaduw als je dat langs voor belicht. Hè. Dus die hoed hier op die uh, linkerafbeelding, die is dikker uitgevoerd zodat die meer licht gaat tegenhouden wanneer dat die achter gaat uh, uh, beschenen worden. En zodat die in het resultaat ook donkerder gaat zijn. Dus je ziet hier, die, die hoed komt er hier hoger uit. Dus deze gaat donkerder zijn, al wat er rond ligt is veel dunner. Dus gaat meer licht doorlaten, dus gaat er ook lichter uitzien. Dus dat, vandaar dat je zo een witte uh, of lichtere waas hebt rond een donkerde uh, hoed. Dus het zijn die zwart-wit waarden van onze foto's dat we moeten kunnen omzetten naar... Uh, een relief eigenlijk in, uh, in, uh, ja, met een bepaalde dikte om uh, meer of minder licht te kunnen tegenhouden en zo die, uh, dat contrast te creëren. Uh, dus de thickness die we hierin geven, dat is de maximale dikte. De Standaard staat hij op 3 mm. Uh, de standaardinstellingen zijn over het algemeen trouwens redelijk oké, okay, uh, heb ik gemerkt. Uh, dus als je gewoon met de standaardinstellingen in het sprint en hetgeen dat eruit komt, is meestal wel, uh, wel redelijk goed. Dus ik ga meest hier ook laten staan voorlopig uh, en ik zal straks nog eens wat aanpassingen doen, want je kan ook andere vormen ermee genereren, uh, maar ik ga eerst de basis niet lopen. Dus die thickness die we hier hebben van 3 mm is de maximale dikte, dus dat zijn onze max, de, de donkerste stukken eigenlijk, hè. dus diegene die het meeste licht gaan tegenhouden. In dit geval 3 mm. Uh, we hebben ook een thinnest layer, dus twee uh, sliders eronder dus dat is onze dunste uh, laag die we ingesteld hebben. Die staat hier op 0,8, dat is relatief belangrijk die dikte, uh, je zou kunnen zeggen ik wil die heel dun maken zodat die heel uh, veel licht doorlaat, maar je moet opletten natuurlijk. Wanneer we iets aan het printen zijn, dan is dat altijd, uh, wanneer we één lijn printen, dan heeft die sowieso een breedte van 0,4 mm. Zij dat je andere uh, nozzels zou gebruiken, maar de standaarddikte is 0,4 mm. Vandaar dat de dunste laagdikte hier standaard staat ingesteld op 0,8, zodat je minimaal toch twee laagjes materiaal hebt. Uh, zodat je je materiaal, ja, of dat je print niet um, heel zwakke of heel dunne stukken zou uh, bevatten, of erger zelf uh, dat er uh, dunnere, allee, als je daar een 0,3 zou ingeven. Uh, wanneer dat je lichtste stuk smaller wordt dan wat dat je nozzle gaat printen, dan ga je gewoon een gat creëren in je, in je print en gaat dat geen volledig gevulde uh, vorm zijn. Dus daar moet je wel van, uh, van opletten natuurlijk. Dus die minimale dikte uh, van 0,8 is een goede richtwaarde uh, en die maximale dikte van 3 is uh, meestal ook oké. Okay. We kunnen ook nog een rand rond onze foto zetten wanneer dat we willen dat er een deel, uh, een bepaalde uh, ja, soort kader uh, rond is. Um, wat kunnen we nog aanpassen? Het aantal vectors per pixel. Wat het eigenlijk gaat doen is, het gaat naar alle pixels kijken van uw foto en hij gaat die benaderen door daar een uh, soort vectoriële afbakening van te maken. Uh, dus hoe hoger dat je die slider hier gaat zetten, hoe meer detail dat er in uw uh, foto gaat zitten, um, maar hoe zwaarder dat ook uw STL bestand gaat worden. Uh, standaard staat dat op 4. Mijn ervaring leert dat dat meer dan voldoende is om deftig resultaten te krijgen. Zeker ook met kleine printjes, uh, voldoende resultaat en hoe meer je het gaat vergroten, uh, hoe groter dat ook je detail en je bestand sowieso gaan worden. Uh, dus die waarde van 4 is die redelijk oké. Okay. Soms is dat, uh, kan dat wat kleiner gezet worden, ook als je merkt dat, uh, dat het te zwaar is om, uh, om te draaien in een browser of dat je er een heel grote print van uh, wil maken, dan kan je dat daarmee uh, vermijden. Uh, voilà. En dan de laatste die er nog in zit, die nog interessant is, is de curve. Dus daarmee kan je aantonen, om, um, kan je instellen onder welke um, uh, buiging liever dat uw vorm uh, gebogen staat. En dat laat u toe om ook uh, vormen te creëren die rondom rond, uh, dus die cirkelvormig zijn. Uh, daar ga ik straks nog een voorbeeld van geven. Uh, en dat kan ook handig zijn, uh, wanneer je je print wil maken, als je iets maakt dat perfect plat is en je wil daar rechtop staan, printen, um, is dat niet altijd even stevig of stabiel. Als dat een klein beetje curve heeft, uh, is dat ook een vorm die iets makkelijker print. Dus soms kan het interessant zijn om hier die curve een uh, klein beetje uh, ja, aan te passen of zelf te kiezen. Dus dat zijn de instellingen puur qua model. Je hebt ook nog belangrijke instellingen qua uh, foto. Eerst en vooral, en dat is een die je normaal gezien altijd gaat moeten veranderen, Um, is hier de eerste die hier staat. En je kan hier kiezen tussen een positive image en een, een negative image. En daar moet je goed opletten dat die op positief staat. Zodat hij de delen die witter zijn, uh, dat hij die, die dunner gaat maken. Hè. Wanneer dat je die op negatief zou zetten, dan gaat hij juist het omgekeerde doen. Um, en voor sommige materialen kan dat misschien interessant zijn of voor sommige technieken, maar voor hetgeen dat wij willen bereiken, uh, moeten we er vooral op letten dat we een positive image maken zodat de, de lichtere delen uh, lager komen te liggen en meer licht gaan uh, doorlaten. En de rest zijn allemaal instellingen wanneer dat je een afbeelding meerdere keren uh, wil laten terugkomen. Dus dat je kan patronen gebruiken. Uh, of dat je afbeeldingen kan spiegelen of draaien. Dus je staat hier midden. Dat is je afbeelding uh, spiegelen. Dus in de horizontale richting draaien. Flip is verticaal. Uh, je afbeelding uh, ja, flippen um, of omdraaien. Hier nog, nog een goede tip is ook, uh, laat die een uh, refresh hier misschien op manual staan. Dan kan je zelf klikken op de knop om je aanpassingen die je hebt ingevoerd door te voeren. Uh, anders gaat dat ook constant berekenen wanneer dat je op je uh, afbeelding klikt. Dus het kan je ook wat uh, geheugen van je uh, webbrowser besparen. En hier heb je de instellingen, de laatste vier, voor wanneer je je afbeelding wilt meerdere keren laten terugkeren in een bepaald patroon. Dus daar kan je kiezen, de x-count is het aantal keer dat je het in de horizontale richting wilt kopiëren en de y-count, daaronder, is het aantal keren dat je het in de verticale richting wilt kopiëren. Dus als je je afbeelding vier maal vier keer wilt laten terugkomen, dus vier hoog, dan kan je dat hier instellen op 4. En ook 4 breed, dat je 16 keer je afbeelding naast elkaar hebt. Dan moet je dat zo instellen. Um, dan ga je natuurlijk een lappenpatroon krijgen van al je foto's. Je kan die ook laten spiegelen. Mirror repeat on. Zodat hij de gespiegelde kanten, kanten tegen elkaar gaat plakken. Zodat je die in overgang ook niet ziet. Um, voor sommige dingen kan dat een mooi resultaat geven. Daarvan ga ik je straks nog een voorbeeld tonen. En Flip is exact hetzelfde, maar dan in de uh, verticale richting. Hè. Voorlopig ga ik die hier allemaal standaard laten staan, behalve hè, die manual refresh dat ik hier heb aangezet. En zeker ook de positive image, niet vergeten, omdat we anders iets gaan hebben dat, Ja, Er gaat uitzien zoals het negatief van een foto, hè, met alle witte en uh, donkere waarden uh, omgekeerd. Voilà. De rest moet normaal gezien niet aangepast worden. Bij download settings kunnen je nog kiezen om het als een ander formaat te downloaden, maar dat staat standaard goed. Um, en de cache, voilà, ja, dat staat standaard ook uh, goed dat dat in uw browser uh, wordt opgeslagen. Uw settings, dus als, als je ze aanpast, zou je het normaal gezien ook moeten uh, onthouden. Alles wat ik heb uitgelegd, dat vind je ook terug hier bij Settings Help. Hè. Dus moest iets vergeten zijn, al die uh, functies staan hier nog een keer uitgelegd. Wat dat wat juist is of wat dat welke setting juist doet. Um, dus dat is ook zeer handig om op terug te vallen. En dan zie je ook nog de supporters. De code is eigenlijk geschreven door iemand die ze gratis ter beschikking heeft gesteld. Ze is volledig open source. Dus je kan die broncode downloaden, zelf je software mee schrijven. Je kan het programma gratis gebruiken. Uh, en wanneer dat je de, um, de maker ervan wil bedanken, en dan staat er hier ook nog een link naar de Patreon page, waar dat je eventueel een bijdrage kan, uh, kan doen. Voilà. Dus we hebben uh, onze instellingen hier gedaan. Uh, ik ga voorlopig met de standaardinstellingen werken. Dan kunnen we naar images gaan, hier links, uh, en een bestand kiezen. Ik heb een afbeelding klaarstaan van een tijger. Voilà, dus dat is de afbeelding die ik heb klaarstaan. Um, je moet natuurlijk ook, ook, ook opletten, hè, dat hangt ook af van je resolutie. Als je iets gooit met heel lage resolutie... Uh, dan gaat het resultaat van je eind, uh, eindproduct ook niet zo goed zijn, natuurlijk. Als je daar iets in gooit met een heel uh, hoge resolutie, um, dan gaat dat wel een goed resultaat geven, maar gaat dat natuurlijk ook, hè, dan heb je meer pixels, dus gaat hij ook een, een groter bestand aanmaken. Hè. Zeker als je het aantal vectors per pixel nog een keer verhoogt, uh, op den duur zit met een heel, uh, heel zwaar bestand. Dus let daar een beetje mee op. Um, je gaat dat straks wel merken dat die computer die ook al wat gaat beginnen blazen uh, je kan daar wel nog wat mee spelen met die waarde om daar een, uh, een goede mix tussen uh, detail en, uh, en uh, je ja, eindresultaat te behouden um, je kan daar gewoon een kleurenfoto in gooien ook zoals dat je hier ziet je kan ook eerst je foto uh, met een ander uh, stuk software fotobewerking software Um, omzetten naar een zwart-wit beeld. Hè. De software gaat dat automatisch ook doen maar als je het zelf omzet naar een zwart-wit beeld dan heb je meer controle over je contrast hè. Um, en dan kan je zelf ook kiezen um, welke delen dat je donkerder of lichter wilt en dat kan ook een bepaald uh, resultaat of een bepaald effect uh, op uw uh, 3D-eindresultaat hebben. Um, dus dat is nog een, een extra tip dat ik meegeef uh, wanneer je nog een betere controle daarover wil. Ja. Maar ik ga hier nu gewoon de uh, gekleurde versie in uploaden. Even kijken, is het op bureaublad. Tijger, openen. Voilà. Dus nu zit die afbeelding er hierin. Ze ligt hier natuurlijk onder dat plaatje, dus ik moet hier eerst nog een keer uh, refreshen. Voilà, dus hier ligt die afbeelding. En hij gaat hier automatisch, als we hier een beetje inzoomen, Voilà. En je ziet ook, wanneer ik terug ga naar mijn afbeelding, we hebben hier een heel licht deel. En de zwarte strepen die je hier ziet zijn donkerder. En wanneer ik ga kijken in het 3D-model, zie je ook dat die strepen er hoger uitkomen. Dus die zijn hoger, gaan meer licht tegenhouden en gaan dus donkerder worden en gaan er dus zwart uitzien. Zoals we de vorm hier zien, opnieuw, we er wel al wat een leeuw in, maar natuurlijk... Ziet er niet super goed uit. Het is pas wanneer we die gaan printen en langsdag gaan belichten eh, dat het resultaat um, goed gaat zijn. Well. Hieronder hebben we ook nog een aantal instellingen van de manier waarop dat we onze vorm willen creëren. Dus standaard gaat hij er gewoon zo'n uh, plat plaatje van maken. We kunnen hier ook kiezen voor een bepaalde curve eraan te geven. Je hebt hier inner en outer. Uh, dus standaard gaat hij er wat curve aan geven. En die kan je ook veranderen met hetgeen daar in de settings. Dus je kan een positieve of een negatieve curve kiezen, of je een holle of een bolle vorm wilt. En dan zitten er nog een aantal speciaal in waar je niet zoveel mee bent om ze als lithofaan te gebruiken of als lithofaan te printen. Als een volle cilinder bijvoorbeeld, ja, ben je er niet veel mee. Tenzij je hem zonder vulling print, maar dan kan je weer niet met de diktes werken, dus dat is niet zo handig. Uh, en dan die pillows en domes en zo. Dat zijn ook dingen die ja, minder, uh, minder handig zijn uh, voor hetgeen dat we hier nu willen doen. Je hebt wel nog veel meer controle over die gewoon platte um, lithofanen hier. Um, en dat kan je uh, doen met die settings, maar dat ga ik straks nog een keer tonen als uh, tweede voorbeeld. Hè. Um, dus voorlopig... Zal ik hier nu gewoon een uh, gebruiken met wat curve. Ik zal die een outer curve gebruiken. Dat is ook degene dat ik geprint heb. En dan kunnen we direct ook zien uh, hoe dat we de prints moeten instellen. En hoe dat we er daar rekening mee moeten houden. Ik ga even kijken of ik mijn beeld nog iets beter krijg. Ja. Dus dat is de vorm die we gegenereerd hebben in 3D. En als dat er hier goed uitziet, wat dat volgens mij wel het geval is. Dan kunnen we dat hier gewoon downloaden door op de knop te klikken. En dan gaat hij daar een STL van aanmaken. Die wij kunnen openen in de slicer. En kunnen... Uh, Instellen hè. en ik ga nu Cura gebruiken omdat ik daar ook een, een goede preview van kan laten, tonen dan laten zien. Liever dus even wachten, ik ga hier al openzetten ook ondertussen. Ik zie hier ondertussen dat er een vraag is binnengekomen van Chris ook. Uh, kan je lietofana maken met de lasercutter? Uh, dat weet ik niet direct eigenlijk. Ik, uh, in theorie wel. Maar of dat je in praktijk uh, de materialen hebt om, uh, om die diepte goed te kunnen doen. Als je dat doet in, in hout bijvoorbeeld, dan ga je, je materiaal veranderen. Je hebt dan de deel dat verkoold wordt. Um, en dat gaat ook een invloed hebben op de manier hoe dat je uh, ja, plaat licht gaat doorlaten. Um, maar je kan wel um, vermogensregelen uh, op de laser, liever, uh, zodat je bepaalde dingen uh, dieper gaat inbranden uh, dan andere. Um, dus puur theoretisch is het wel mogelijk. Uh, vrees gaat zeker, hè, dus vrees misschien. Uh, Stond er hier ook nog op uw vraag? Dat kan. Uh, zeker. Um, en ik vermoed dat je ook wel, uh, ja, dat kan bijna niet anders, een hoog genoeg detail kan halen om uh, dergelijke resultaten ook, uh, ook binnen te halen. Ga uh, kan een keer kijken of er hij wil doorkomen ondertussen. Ja. Ik hoop dat een download ook gelukt is. Mm. Cura staat toch al open? Of is dat aan het open Vandaar. Ik was te ongeduldig. Voilà, dus nu zien we hier ons 3D-model staan in Cura. Uh, en dan moeten we dat natuurlijk ook nog instellen zodat we het goed kunnen printen. En dus daar moeten we ook nog met een aantal dingen rekening houden, een paar vuistregels. Normaal um, gezien ga je prints niet volprinten, uh, maar ga je die altijd opvullen met een roosterstructuur. Natuurlijk, als je dat hier doet, ja, dan uh, gaat die roosterstructuur ook invloed hebben op de manier waardoor dat licht uh, door je vorm gaat, uh, gaat schijnen. Dus aangezien dat dat toch een heel dun stuk is en maximaal 3 mm dik, gaat dat ook niet veel verschil uitmaken of dat je die vulling hier nu uh, uh, op 20% zoals standaard zet of op 100% naar tijd en materiaal toe. Um, maar het is dus toch het interessantste om ze... Uh, Voila, ik ga de settings hier wat simpeler zetten, de rest moeten we toch niet kunnen aanpassen. Uh, om de vulling hier op 100% te zetten, zodat de uh, dikte overal even breed is. Um, de laaghoogtes kunnen we ook instellen. En nog een hele goede tip voor het 3D-printen van uh, die lithofanen is, uh, printen ze altijd uh, verticaal, dus rechtopstaand. Waarom? Uh, ik heb er juist ook gezegd, als je een lijn print, dan heeft die een breedte van minstens 0,4 uh, millimeter. Dus dat is de breedte van de lijntjes uh, PLA dat je neerlegt op een printer. Um, en dat wil dus ook zeggen dat dat de minimum is dat je kan halen. Dus een, uh, als je je print plat legt, dan ga je uh, je details allemaal in de horizontale richting uh, gebruiken. En dan heb je eigenlijk op je fijnste een... Uh, een, uh, een resolutie van 0,4 mm. Terwijl als je je print rechtop zet, uh, de, laagjes die je, de laagdiktes die zijn veel fijner dan de breedtes van een lijntje dat je print. Dus dat zorgt ervoor dat je hier, als je dat op 0,1 zet bijvoorbeeld, dan ga je vier laagjes moeten printen in hoogte. Um, dus je hebt vier keer hogere resolutie, vier keer hoger detail dan wanneer dat je uh, print uh, plat zou geprint worden. Platliggend zou geprint worden, liever. Hè. Dus we gaan dat hier, eh, op die 0,15 geeft dat ook al zelf een redelijk goed resultaat. Uh, ik heb het vorige keer op de D getest en dat is ook het voorbeeld dat ik je direct kan tonen. Uh, dus laagdiktes kan je kiezen. Uh, hoe fijner dat je ze gaat zetten, hoe beter dat je resultaat gaat zijn, maar hoe langer dat ook je print gaat duren. Um, vulling best maximaal, dus op 100%. Steunstructuren zet je maar af. Uh, je hebt wel hier en daar wat over aan. Je ziet dat ook, al die kleine rode stukjes... Dat zijn zwevende stukjes eigenlijk, maar het is zo weinig dat je geen uh, extra materiaal nodig hebt uh, om als steunstructuren bij te printen. Dat gaat er enkel voor zorgen dat dat moeilijker wordt om dat achteraf uh, af te breken en proper op te kuisen. En dus dat kan je best uh, vermijden. Wat dan wel zeer handig is, is hier de adhesion aanzetten zodat hij ook een extra brim gaat neeprinten. Uh, want als dat stuk rechtop staat, zeker moest het gewoon een, uh, een plat stuk zijn. Uh, um als dat rechtop staat, ja, dan moet één keer dat hij een bepaalde hoogte heeft, maar een klein tikje krijgen en je stuk valt dom. Um, dus je kan dat hier wel wat extra vergroten, dat uh, grondoppervlak door de adhesion aan te zetten en dan gaat een extra brim mee printen. Uh, en dat gecombineerd, meestal zelf met die uh, curve die je hier ziet, is meer dan voldoende om een print uh, relatief uh, veilig, hè, dus zonder de kans dat hij loskomt, uh, te printen. Dus, dat is hier gesliced ook. Kan Ik ga een keer kijken in de preview. Voilà. Dat ziet er, al, uh, ziet er eerder in een zebra uit dan een tijger in de preview. Uh, en ik ga even kijken of we wat kunnen inzoomen. Voilà. Dus je ziet hier, de eerste laag er gaat hier dat stuk, dat is die adhesion, die brim, hier uh, extra printen. Zodat je een beetje een zuignap uh, effect hebt. Dat je je grondvlak uh, wat gaat vergroten. En dat je meer hechting hebt aan je bouwplatform. En dan gaat hij laag voor laag die vorm printen. Voilà. Dus als dat hier goed is, kunnen we, hè, het ziet er goed uit volgens mij, kunnen we die file opslaan. In dit geval zou je drie uur printen. Ik heb dat gelukkig voor jullie al gedaan. Uh, en ik heb daar een timelapse van gemaakt. Dan hoeven jullie daar maar tien seconden naar te kijken. In de plaats van drie uur. Het zal anders nog een saai livestream zijn. Voilà. Dit is een voorbeeld van uh, de print die ik straks zal tonen. Dus ik heb twee prints gemaakt. Eén die uh, rondom rond draait. Dus 360 graden uh, rondom. Uh, en ene die die curve heeft zoals ik ze hier net had uh, ingesteld. En ik zal ze ook eens voortonen en daarvoor ga ik naar een andere camera. Voilà, die liggen hier klaar. Dus dat is mijn uh, eerste print, degene dat ik hier net heb ingesteld. Uh, hopelijk, als de focus wat mee wilt. Even even nodig. Ja, daar komt hij. Ja. Dus je ziet hier, als die langs voorbelicht wordt, uh, zie je nog altijd uh, hetzelfde effect. Je ziet de, de, de randjes van de, van de lijntjes wel, omdat de, oh, het is om een keer, uh, omdat de schaduw daarop terugvalt, omdat er hier nu daar een lamp staat. Um, dus je ziet wel een beetje die tijger erin terug, maar je krijgt natuurlijk pas het maximale effect. Als je... Dus nog een keer opnieuw, en een keer kijken wat het hier wat deftig krijg. Hup. zien. Allee. ik kan mijn hand wel daar heeft hij wat meer... Vallen. Voilà. Dus dat is langs voorbelicht. En als we dan langs achter gaan belichten, dan zien we effectief de foto erdoor komen. Dus dat langs voor en langs achter. Serieus verschil. Hè? Dus hier zie je effectief de, de zwart-witwaarden van de foto er heel mooi doorkomen. En dan het tweede model dat gemaakt was: dat is die cilinder. Kan ik ga een keer kijken of ik deze beter zo kan tonen. Dus die is een aantal keer gespiegeld. Kijk, voilà. Dus hier heb je de, uh, de, de tijger, staat er eigenlijk vier keer op. Hè. Dus hij is vier keer naast elkaar gezet, maar altijd gespiegeld. Dus dan kun je dat gaan verdraaien. Hier zie je een tweede en dan de andere kant. Derde, vierde en dan zijn we rond. Voilà. Dus je kan ook je objecten cilindrisch maken. Als je ze dan langs binnenuit verlicht, uh, is een cool idee om zo uh, op die manier een uh, gepersonaliseerde lampenkap bijvoorbeeld te maken. Hè. Uh, dat zal ik jullie nog een keer voortonen hoe dat je dat in de software kan instellen. Voilà. Dus daarvoor keren we terug hier naar de... Uh, naar de generator hier. Ja. Uh, we gebruiken altijd dezelfde afbeelding en hier bij settings. Ja. Dus we kunnen hier, als we die plat leggen, bij flat, en dan legt hij hem hier plat. Uh, dat wil niet zeggen dat je hem daarom ook plat moet printen. Hè. Als ik hem nu download, kan ik hem in mijn slicer nog altijd rechtop zetten en kan ik dat op dezelfde manier doen. Het print natuurlijk iets stabieler wanneer die zo onder een gebogen vorm uh, staat. Um, maar we hebben hier natuurlijk nog die andere settings waarmee dat we kunnen spelen. Uh, dus bij image settings. Die uh, cilindrische vorm die ik gecreëerd heb, dat heb ik uh, gedaan door hier de X, dus de horizontale richting, uh, vier keer te laten terugkeren. En ik ga niet met de slicer werken, maar ik ga... Uh, je merkt, die begint al heel traag te werken omdat die foto er nu in zit. Dus wat ik ga doen is, ook nog een tip, gewoon een keer refreshen en met een leeg bestand beginnen. Dan opnieuw eerst mijn settings instellen. En dan mijn foto binnenladen. Want anders... Uh, voilà. Um, heeft hij er nogal wat moeite mee, heb ik gemerkt. Dus de X-count heb ik hier op 4 gezet. De mirror repeat heb ik omgezet. En dan gaat hij mijn foto dat ik er één keer inlaat. Ja, anders gaat hij die in één foto op 360 graden ronddraaien en dan gaat hij dat gaat een heel smalle, hoge uh, foto zijn. En gaat dat raar zijn, dan dus gaat die niet langs de ene kant goed kunnen bekijken. Je moet kunnen rond kijken. terwijl als je vier, uh, vier keer je foto herhaalt, ga je altijd langs een bepaalde kant wel in je vorm uh, dat goed kunnen zien. Dus uh, de x-kant op 4 en de mirror repeat on, zodat hij ook altijd een zijde spiegelt ten opzichte van de andere en dat die mooi aan elkaar uh, hangen. Uh, ik hoef hier de mirror niet aan te zetten, dat is maar als je één, één foto hebt, dat hij die gaat spiegelen. Als je altijd een foto hebt en een gespiegelde ernaast en dan weer een gewone en dan weer een gespiegelde, zoals nu, dan hangt dat rondom rond mooi aan elkaar en of dat je nu de eerste spiegelt of niet, al de rest gaat toch blijven meevolgen, dus uh, deze mirror doet er hier niet toe in dit geval. En dan kunnen we nog naar de modelsettings gaan, uh, kunnen we daar die hoogte ingeven, maximaal 100. We zullen al een keer zien wat dat geeft, we kunnen het eventueel anders uh, altijd nog aanpassen. Um. Ah, en dan hier de, de curve. Dus je kan hier kiezen, uh, dus als ik bij die flat ga zien, dan ligt die plat. Maar als ik hier zelf een curve ingeef, dan is dat de hoek waaronder dat die uh, geplooid wordt. Dus als ik hier 30 ingeef, dan gaan we een resultaat krijgen dat ongeveer overeenkomt met, uh, met die ene print dat ik hier gemaakt heb en die hier zo'n klein beetje uh, gebogen is. Um, en als je die rondom rond wilt, dan moet je natuurlijk 360 graden gebruiken. Maar als je dat doet, dan gaat hij je afbeelding langs de binnenkant steken. En die litofanen je zou kunnen denken, het maakt niet uit langs welke kant dat je ze bekijkt, dus je hebt daar een gladde kant aan en een kant met reliëf. Maar het is wel degelijk belangrijk, ik kan dat misschien straks ook nog een keer proberen voor te tonen, dat je kijkt langs de kant uh, met het reliëf. Dan heb je dat mooie resultaat, anders zie je bijna niks van, van wat er achter zit. Dat is een beetje jammer natuurlijk, anders zou je kunnen een en, uh, een behuizing of een lampenkamp maken waar die perfect effen is, en pas op het ogenblik dat je je licht aandoet, dat je de tekening doorziet, uh, maar dat geeft een effect dat niet zo goed is, uh, of in de verste verte zelf, zo, zo goed of zo duidelijk niet is, dan wanneer dat je je relief aan de kant langs waar dat je kijkt uh, laat zitten. Dus eigenlijk, eh, hier met je relief langs binnen met die 360 graden gedraaid, ben je niet zoveel. Uh, maar je kan natuurlijk ook die, die uh, curve, op min 360 graden zitten en gaat hij ze wel aan de juiste kant zetten. Je uh, kan dat met de slicer niet doen, met de slider liever niet doen, want die gaan maar van 0 tot 360. Maar als je er zelf een min voor zet, uh, dan doet hij dat wel. Voilà. En als ik nu terug ga naar mijn model en ik kijk kijken wat ik krijg als ik de afbeelding binnenhaal. Natuurlijk, want ik had die er weer uitgehaald. Een tijger open, voilà. En we gaan die een keer refreshen. Voilà. Dus je ziet al op het ogenblik dat ik refresh ook. Dan... Uh, ja, hij doet het zo snel. Uh, dan gaat hij die afbeelding al een paar keer naast elkaar gekopieerd hebben ook. En waarschijnlijk omdat die grote hier niet zo groot staat. Dus ik ga die een keer op 300 zetten. Dan heeft hij wat meer tijd nodig. Voilà. Refresh. Voilà. Dus je ziet hier die tijger kijkt naar links, kijkt naar rechts, kijkt naar links, kijkt naar rechts. Dus die wordt zo vier keer naast elkaar gekopieerd. Hij uh, heeft hier de curve wel niet mee. Ik ga er een keer kijken. Ah ja, het gaat deze zijn. Dan doet hij... Die... kijken. Als ik nu juist ben, dan doet hij min 360 graden. Ja, kijk, voilà. Dus zo heb ik het gedaan met de inner curve en dan op minder min 360. Natuurlijk, als ik dat gewoon op 360 zet en ik gebruik een outer curve, dan zijn we er ook. Uh, dus ik, ik heb het hier een stap iets te complex uitgelegd. Voilà. Ik zou het al raar gevonden hebben. Voilà, 360. Je ziet, hoe. Oh, ik ben hier zweet, de laptop. Uh, model. En Outer Curve. En dan zullen we nu normaal gezien exact hetzelfde moeten krijgen. Ah, voilà. En hier zie je dat hij altijd rug aan rug gespiegeld staat en dan daarna terug hoofd aan hoofd. En als je deze vorm print, dan krijg je het resultaat. Dat ik u daar juist getoond heb. Voilà. Ik zal u nog een keer proberen te laten zien uh, wat dat geeft als je die dus omgekeerd belicht. Dus dat is gewoon langs achter bericht met relief naar voren. Dus dat ziet er goed uit. En als we nu omgekeerd kijken. Je ziet, het komt er nog een beetje door, maar het is echt flats. en Het ziet er momenteel, omdat je, het zit een heel straffe lamp achter, uh, veel beter uit dan dat je het eigenlijk in, in tech ziet. <laughs> uh, want hier, ja, het, is, het is echt uh, uit, uitgewassen bijna als je het vergelijkt met, uh, met dit. Uh, je ziet het verschil ook heel duidelijk. Dus je moet altijd de kant van het relief houden naar de richting dat je aan het kijken bent. En ik zal hier nog de presentatie een keer overlopen ook. Normaal gezien heb ik alles aangehaald. Uh, de camera ook nog verzetten. Dus, ja, ik heb hier een link gezet naar de Wikipedia, ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn uh, achter de uh, geschiedenis. In de geschiedenis, erachter um, De link naar de tool, dan een aantal tips. Ik denk wel dat ik ze allemaal aangehaald heb. Ik kan een keer snel overlopen. Dus je kan je foto op voorhand naar zwart-wit uh, waarde converteren om meer controle erover te hebben, over je uh, uh, contrast eigenlijk. Daar gaat het over vooral. Uh, zeker positief image kiezen, zodat de lichte stukken dunner geprint worden en meer licht doorlaten. En omgekeerd de donkere stukken donkerder uh, worden, omdat ze minder licht gaan doorlaten en dikker geprint worden. Uh, bij minimale dikte altijd 0,4. Uh, millimeter minstens kiezen, dus die standaard zat die op 0,8, dacht ik, hè, dat ik jullie getoond had. Dus dat is ook een, goeie, een goed startpunt om aan vast te houden. Uh, en print uw lithofanen steeds verticaal. Hè. Uh, die 3D-printers hebben dus een hogere resolutie in die richting. En dat gaat er dan voor zorgen dat uw resultaat ook ja, vier keer uh, gedetailleerder gaat zijn dan wanneer dat je ze gaat uh, platleggen. En gebruik die brim om je aanhechtingsvlak uh, te vergroten. En dan heb ik er nog een aantal screenshots tussen gestoken van de menus die je kan gebruiken. En de settings die ik gebruikt heb om mijn uh, object vier keer rondom rond te doen. Er staat hier nog de min 360, maar dat is dus de 360 en de positive curve die je daarvoor moet gebruiken. Uh, en dat, is de dat zijn de beelden van de software nog eens. Ja, voor de rest. Ja, en Van de instellingen in de slicer zit er ook bij. Ik ga de link naar de presentatie hier direct nog in de, uh, als commentaar onder de livestream zetten, zodat je die kan herbekijken. En ik ga ondertussen ook een keer kijken of dat ik bij de comments nog een vraag terugvind. Voilà, deel ik opnieuw de presentatie alstublieft. Ik doe dat direct. Uh, uh -uh. Voilà, nee, ik denk dat alles beantwoord is. Dus dan... Uh, uh, uh, uh. Voilà. Dan was het voorlopig uh, de laatste uh, livesessie. Het zou kunnen dat er binnenkort wel nog een aantal uh, meer aankomen. Dan konden we het zeker aan op de Facebook. Um, waarover dat die gaan gaan, dat zien we dan nog wel. Uh, ik heb wel nog een aantal ideetjes. Misschien organiseren we weer een poll om uh, jullie te laten kiezen of jullie voorstellen te laten doen uh, over uh, nou, dingen waar dat je misschien uh, ja, interesse hebt of vragen over hebt. En, uh, dat zien we uh, dan, dan wel weer. Uh, bedankt voor het kijken in elk geval en tot zo snel mogelijk opnieuw.